Wilt u een uh, snapchatfoto met mij maken? Ja! <lacht> Bent u uh, zenuwachtig voor de verkiezingen? Nou, wel een beetje. Ik vind het wel heel spannend hoor. En wat vindt u dan heel spannend? Nou, ik vind het heel spannend of we meer zetels gaan halen. Uh, want we zitten nu met twee mensen in de, in de Tweede Kamer. Maar uh, als we kijken naar wat de voorspellingen zijn, dan zouden dat wel eens vier tot zes mensen kunnen gaan worden. En dat zou ik heel erg leuk vinden. Wou u vroeger al bekende politicus worden? Nee, dat is eigenlijk nooit een, een droom van me geweest. Ik wilde eerst dierenarts worden en toen wilde ik journalist worden, net als jullie. Ik hield heel erg van dieren en ik vond de natuur heel erg belangrijk. En uh, dus ik zocht ook een baan uh, om, om dat te kunnen doen. Dus advocaat van de dieren. Maar dat dacht ik van, ik moet gewoon daar zijn waar regels worden gemaakt. Dat is namelijk in de Tweede Kamer. Dus ik ga uh, samen met anderen een eigen partij oprichten en dat heb ik gedaan. Was u vroeger goed op school? Uh, ja, maar soms ook wel een beetje stout hoor. Ik, uh, ik weet wel dat ik tijdens mijn middelbare schooltijd uh, soms af en toe niet naar school ging. En, uh, maar ik leerde heel makkelijk, dus dat uh, uh, maakte het niet zoveel okay. uit. En u haalde daarom ook uh, goede cijfers? Of, uh... Ja, ja gewo gewoon zesjes, zeventjes, soms een acht. Was u vroeger al een fan van leren? Of... Uh vind het van was eerlijk. toen hij later was. Ja, maar ik hield ook echt van gewoon lekker feestjes uh, ja. vieren en uh, lekker uh, spelen en uh, chillen op de bank. Maar uh, ik vond het wel heel leuk dat ik uh, kon gaan studeren, want ik vind het wel heel leuk om dingen uit te zoeken. Als u één dier mocht willen zijn voor één dag, welk dier zou dat dan zijn? Oh, één dier voor één dag. Ik denk toch wel een, uh, een vogel. En waarom dan? Omdat je dan het overzicht hebt. Want vaak heb je het gevoel... Van, er gebeurt zoveel, maar ik kan het niet allemaal snappen en ik, er zijn zoveel dingen tegelijkertijd. En zo'n vogel die kan het helemaal goed zo overzien en dan kun je ook snel kijken van uh, oh, daar moet het anders of daar gaat het goed. En, uh, en gewoon ook die vrijheid, dat gevoel van vrijheid. We hebben gehoord dat u geen vlees en vis eet, ja. maar was dat vroeger al zo of had u vroeger wel vlees? Ja. Ik was best wel een vleeseter, ik hield er ook heel erg van, filet americain en een hamburger en zo. Dus ik, was, uh, ik werd vegetariër toen ik 23 uh, was. Dus dat is eigenlijk best wel oud. Want mijn dochters, ik heb één dochter die is 15 en eentje die is 4, die zijn dan vanaf hun geboorte vegetariër. Oh. Ja, dat kan ook. Er is een partij voor de dieren, maar moet er dan niet ook nog een partij voor de kinderen worden? Nou, een partij voor de dieren is automatisch een partij voor de kinderen en een partij voor de mensen. Want je komt gewoon op voor, voor de stemlozen, voor de alle kwetsbaarste die niet voor zichzelf op kunnen komen. En kinderen met name. Ook omdat wij, we zien onszelf ook wel eens echt als een partij voor de kinderen, omdat wij zoveel uh, belang hechten aan het beschermen van onze planeet. En dat is wel wat we jullie natuurlijk achter moeten laten. Een goede planeet. Wij leren op school dat wij ons goed moeten gedragen en dat we niet tegen elkaar mogen schreeuwen. Ja, wel buiten, maar... Uh, maar als je naar de politiek kijkt, dan zijn sommige mensen doen dan wel te hard tegen hard. Maar wat vindt u daar dan van? Ja, dat is natuurlijk heel raar dat je dat aan kinderen vertelt van, nou jullie moeten hier allemaal netjes gedragen en terwijl dat dan in de Kamer niet gebeurt. Dus dat probeer je ook wel elkaar jou op aan te spreken. Uh, net zoals dat ik het heel raar vind dat we dat dat we van kinderen verwachten dat ze, nou, dat ze alles netjes opruimen en dat ze, dat ze zorgen dat, dat het niet vies wordt buiten. Terwijl als je kijkt naar wat, we, uh, wat, wat politici doen, is dat ze gewoon kolencentrales bouwen, laten bouwen. En dat het, dat het milieu niet wordt beschermd. Het is dus heel raar dat we van kinderen wel verwachten dat ze zich goed gedragen. Ook ten opzichte van de natuur. Maar dat het in de kamer eigenlijk helemaal niet aan bod komt. Dus zowel niet schreeuwen tegen elkaar... Als gewoon je goed gedraagt ten opzichte van iedereen. Wilt u een uh, snapchatfoto met mij maken? Ja, ja. leuk. En dan uh, mag u een uh, filter kiezen. Oh. Oké, okay, dan hebben we een konijntje. Ja? <lacht> uh, Zo toepasselijk, hè? Een hondje. <lacht> en we hebben een muis en een kat. Wat vind jij het leukste? Ik denk het konijntje. noemen we die. Ja? Ja. Drie, twee, één. Ja. Kunt u def? Nee, de laat zien. Dan ga je zo. Alleen maar dit zo. Ja. Ja, en dan, dan, dan maak je een foto je een van. Mee, ja. oh, ik kan best wel goed voor iemand die het voor de eerste keer leeft. <laughs> Oké, hey, dank jullie wel. Heel veel succes ja, uh, hè. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel. Was wel leuk. Tot ziens.